This is one of the least known places of Dutch heritage in Brazil. Stel je voor als onze voorouders een kijkje konden nemen in hun eigen toekomst. Een glimp vanuit hun verleden naar onze tegenwoordige tijd. Bijvoorbeeld de kunst van toen en de waarde daarvan vandaag de dag. En stel dat we de Nederlandse koloniale heerser van toen de effecten van zijn daden zouden kunnen laten zien in de wereld van nu. Hoe zou ons geschiedenisboekje van vandaag er dan eigenlijk uitzien? We delen verledens en herinneringen met onze voormalige koloniën. Maar wat is daarvan overgebleven en hoe wordt erop teruggekeken? Geprezen en omarmd of verworpen en afgewezen, omdat het schuurt in het geheugen? En geeft ons geschiedenisboekje wel een reëel beeld van de historische gebeurtenissen? Of wellicht hier en daar met helder verering wordt aangedikt en zodanig als historische feiten in onze archieven belanden? In deze aflevering gaan we met een virtuele loop over onze geschiedenisboekjes op zoek naar vergeten sporen en nieuwe inzichten die de archieven nauwelijks of nooit hebben gehaald. Brazilië met ruim 215 miljoen inwoners op zo'n 8,5 miljoen vierkante kilometer heeft dit immense land een van de grootste economieën in de wereld. Het land kent ook het grootste palet van rassen, religies en een etnische mengelmoes van Afrikanen, Europeanen en de oorspronkelijke Indianen. Ooit was Brazilië een kolonie van Nederland, zo'n 400 jaar geleden. Al duurde de Nederlandse aanwezigheid slechts 24 jaar, het heeft wel indrukwekkende sporen achtergelaten. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met dat Nederlandse erfgoed in het Brazilië van nu? Hoe wordt er daarop teruggekeken? Kloppen de historische feiten wel zoals ze door de eeuw heen zijn opgeschreven? Als de Portugezen in 1500 als eerste voet aan wal zetten, treffen ze overweldigende tropische stranden en een enkele oorspronkelijke bewoner aan. Wel ontdekken ze dat hun suikerriet dat is meegekomen zeer goed gedijt in het tropische klimaat. Met de inzet van vele duizenden slaven wordt dit waardevolle zoete goud naar Europa geëxporteerd. Zo'n 85 jaar later komen de eerste Nederlanders naar Brazilië om handel te drijven in pelzen en Braziliaans hout. Al gauw krijgen ze de Portugese suikerplantages in het vizier waar de West-Indische compagnie ook flink aan wil verdienen. ...maar dat gaat niet zonder slag of dood, Recife, hoofdstad van de noordoostelijke staat Pernambuco... ...en negen op de lijst van grootste steden van Brazilië. Rijk aan export van suikerriet. De havenstad is vernoemd na het rift dat zich duizenden jaren geleden vormt en daarmee een natuurlijke bescherming biedt voor de haven. Na het succes op de Portugezen in Salvador hebben de Nederlanders het deze keer gemunt op Olinda. Maar het noordelijke gelegen heuvelstadje heeft geen haven en dus valt de keuze op het lagere recieve. De havenstad bestaat dan niet meer uit enkele pakhuizen, een vissersdorpje en een strandweg die de stad Olinda met de haven verbindt. So the port was serving for the Portuguese to bring in people, to bring in uh, slaves from Africa, and to export what the Portuguese were producing in Brazil, which were mainly sugarcane and Brazil wood. So the port was this connection between the hinterland producing sugarcane, the city of Olinda, Africa, and Europe. Plotseling krijgt onze zoektocht een onverwachte wending als we in contact komen met een lokale visser die ons vertelt over een vergeten en verborgen Nederlands fort ergens diep verscholen in de jungle. Hij wil ons wel brengen, maar onder geen beding met ons aan land gaan. We are going to visit a hidden jewelry of the Dutch and Portuguese history. It is a fort and today it's a little bit hidden uh, de trees a little bit of mangrove you're gonna be able to be one of the first people to actually visit it and get to know a little bit of that history back in 1630 when the dutch army uh, working for the west indian company arrived in recife to take it over they entered the port around here so this is the port entrance is where the dutch fleet tried to come in and to assault the port of recife but there were a lot of small forts that were protecting the entrance of the, of the port and one of them is located right here beneath those trees hidden for more than 100 years now this fort was uh, a small fortification built by the portuguese which was reinforced by the dutch later and became known as the fort madame breine You can see there's not much attention by local authorities about what actually there is in this place, which are the remains of the old fort of Madame Brain. Located actually here inside these bushes, it's gonna be a little bit of a stippy inside, coming inside, but it's a very worthwhile to look at this. Yeah, Yeah, I think it here is better. What I see is a mixture of uh, building techniques. Uh, part of it is built on limestone. Another part is built with sandstone and you have some bricks as well. Uh, here, if you take a look in detail, you can see shelves which prove that this is reef that was cut in order to build. So when both Portuguese and Dutch, they made use of uh, the reefs as construction middle. And here you will find different types of bricks. This is a typical Brazilian 19th century brick, and this It's a lighter brick, but we don't have studied enough to make sure about where they come from. This fort is one of the remaining mysteries of Dutch history in Brazil. It has never been excavated and there is very little study about it. It's really something that we should aim for and get to know better. So this is the garrisons of the port. We are looking at two of the remaining walls. You have the northern wall and you have the western wall. These two walls are connected by a boulevard. That is a triangle structure in the corners of the forts. And this is a ramp that soldiers use to, use to access the boulevards. Dit zijn de originele garrisons en de vierde entrance is daar. Right we kunnen de arch, zien en hij was naar the land. Intussen begin ik te begrijpen waarom de vissen ons wel naar deze locatie wilden brengen, maar niet met ons mee aan land. Maar los van de ondoorgrondelijke dichte jungle had hij het nog over een ander gevaar op de loer. Now we are hier met een another threat. De threats zijn niet Dutch piraten of Portugese rebels. But the marimbondus, it's a type of wasp and their bite can be really, really painful. Totally abandoned besides for the marimbondus. Don't go, don't go inside. They will bite you. They will really attack you. And if they start, all of them will come after us and this will become a nightmare. <laughs> But from here we can take a good look at the entrance of the fort. There is we hebben heel veel knowledge over het ontwikkeling van dit fort. We weten hoe het was gevonden. Uh, we weten hoe de Duitsers het ooit ooit Maar voor een heel snel scan kunnen we verschillende momenten van de constructie zien. Maar er is nog veel te veroveren. Het is bijna 100% sure dat we veel Duitse structuur hier onderin Nog nooit eerder werd dit oude fort onderzocht door archeologen. For, uh, voor schatgaven is een ongelooflijke uitdaging op zoek naar waardevolle Nederlandse restanten onder de Portugese constructie die er later opgebouwd zou worden. Wat boven de grond nog aan muurresten staat, zal ondergrond wellicht meer kunnen onthullen. Perfect conditions for archeological research. Exactly the place archaeologists like to, to step in and dig. There's a lot of material and uh, you know it's just start digging Just half a meter, you will find so much more. And it tells the history of many different times. You can reflect on 16th century Portuguese colonization. You can reflect on 17th century Dutch colonization. You can reflect on uh, 19th century independent Brazil. And then, of course, 20th century and how the mentality towards heritage was actually happening in Brazil at that time. The Dutch they know very little about their history in Brazil already. And this fort is certainly something that doesn't come to any Dutch mind when they think of Dutch Brazil. This is one of the least known places of Dutch heritage in Brazil. De leiding van WIC-afgezant Johan Maurits van Nassau-Siegen vertrekt in 1637 een konvooi naar Brazilië om de nieuwe kolonie winstgevend te maken voor de compagnie. Op zijn uitnodiging reist een groep van wetenschappers, kunstenaars, artsen en cartografen mee naar het nieuwe Holland. Onder hen de Nederlandse kunstenaars Frans Post en Albert Eckhout. Als eerste leggen zij de oorspronkelijke flora en fauna en de tropische landschappen vast op papier en doek. Hun schilderijen en gravures geven een realistisch beeld van het oorspronkelijke Brazilië en de inheemse bevolking. Zo'n kleine 400 jaar later boren deze werken nog steeds tot het belangrijkste en gedeelde erfgoed in de Braziliaanse geschiedenis. Tot onze verbazing ontdekken we in het instituut Ricardo Brennand de grootste collectie Frans postwerken buiten Europa aan. Ver weg buiten het gezichtsveld van de belangrijkste musea en archieven van Nederland. Zoals dit schilderij, dat tot een van de belangrijkste van zijn verzameling behoort. Dit is een van de veel pinkingen die we weten dat zijn tijd in Brazil was. En het is de enige van de zeven pinkingen die in Brazil zijn is in Brazil vandaag wat vrijwel onbekend is, is dat Post eigenlijk maar weinig van zijn landschapswerken daadwerkelijk in Brazilië schilderde. Pas na zijn terugkeer in Nederland in 1644 werkte hij zijn schilderijen uit op basis van schetsen. Zijn stijl viel namelijk goed in de smaak bij de rijke handelaren die de exotische tafereelen wel konden waarderen boven hun bank. So he was exotic paintings were very fashionable so Post was at that given moment leading the market for this kind of exotic paintings waterfall forest some black people some indigenous people that was really really at the taste of art collectors in the 17th century this is one of the depictions that Post did of Recife at that time and it shows the harbor The old city of Recife and the new part that was planned and developed by the Dutch and named after Maurice van Nassau himself, Odysseopolis. What we see here is the reefs of the Port of Recife, the neighborhoods of the Port of Recife, the bridge, the palace of Nassau, and Mauriceopolis itself. Let me take you to the exactly same spot so we can see how the cityscape is 350 jaar. later. Na zeven jaar Brazilië keert Post terug naar Nederland en zet zijn werk voort volgens de populaire smaak van die tijd, tropisch en exotisch. At this phase, we see that uh, the paintings become a little bit sloppy, the technique has underdeveloped. Frans Post was suffering with alcohol. He was uh, in the verge of a real decadence in his work. By the time he died in 1680, well, he didn't have uh, that much of fame anymore and his works were really just trying to pay off for his uh, for his bills. And this landscape, je kunt eigenlijk gaan en zien precies de spot waar Frostbolt stond om de tekening te maken. Als we door onze geschiedenisboekjes over Nederlands-Brazilië bladeren, valt op dat toch vooral Johan Maurits van Nassau, oftewel JM, de belangrijkste stempel drukte op de Nederlandse periode. Onder zijn bewind floreert de nieuwe kolonie. Als visionair en humanist introduceert hij cultuur, wetenschap en tolerantie voor verschillende godsdiensten en gemengde huwelijken tussen protestanten en katholieken. Zo bouwt hij zijn eigen paleizen, legt volgens Nederlands model bruggen en kanalen aan, tolereert de eerste Joodse synagoge en schenkt de stad een dierentuin en een botanische tuin. Al met al een indrukwekkend imago, maar wel een die zorgvuldig is gekneed en waarvoor hem zelfs een spindokter aanstelt, die hem een bijna keizerlijke reputatie toedicht door oververheerlijking. Theoloog en schrijver Casper Barleos is die spindokter en medeverantwoordelijk voor deze overdreven heldenverering en zodanig als historisch feitelijk in onze archieven belanden. Maar tot op de dag van vandaag wordt door de gemiddelde Braziliaan hem nog steeds aanbeden en blijft bij vele generaties in het collectieve geheugen gegrift. In de straten van Recife komen nog steeds de eeuwenoude lofprijzingen. Als onze Mauricio zou zijn gebleven was ons land beter afgeweest dan met onze huidige Portugese afkomst. Maar de Nederlandse periode in de nieuwe kolonie kenmerkt zich niet alleen door al het pracht en praal van de kunst, wetenschap en tolerantie. Ook kent het de keerzijde van de medaille. Een onuitwisbaar hoofdstuk uit ons koloniaal verleden, waarin duizenden Afrikaanse slaven en nakomelingen nog eeuwen erna de prijs zullen betalen en waarvan de sporen nog steeds zichtbaar zijn in het huidige Brazilië. Onder heerschappij van JM wordt de slavernij overgenomen van de Portugezen en tegen de WIC-regels in maakt hij zich ondertussen schuldig aan mensenhandel. no more Van de protesten en maatschappelijke debatten tegen racisme en discriminatie van zwarte bevolkingsgroepen in Amerikaanse steden heeft de Black Lives Matter-beweging ook voet aan grond gekregen in Brazilië. Hier zijn de sporen van slavernij en racisme onder de zwarte bevolking en inheemse groepen tot op de dag van vandaag nog steeds zichtbaar. Então pensar hoje a história, né, de Pernambuco e o passado holandês in Pernambuco. Inevitavelmente é preciso também pensar sobre essa relação do passado holandês com o racismo, assim como a presença portuguesa também está conectada diretamente com essa manutenção da escravização que durou até, mais ou menos, até próximo do início do século 20. In het digitale pamflet van de Galeria de Racistas wordt de heldenvereniging onder de loep genomen. Op een website protesteert de Braziliaanse groepering tegen de standbeelden van voormalige leiders die zich schuldig maakte aan slavenhandel. Op de lijst van de racisten prekt ook het bosbeeld van Johan Maurits. De beelden staan symbolisch voor racisme en het slavernijverleden die de Portugese en Nederlandse koloniale heersers achterlieten. De keerzijde van een tijdper dat bijna 400 jaar later nog steeds de samenleving in het huidige Brazilië verdeelt. Het is nodig dat we de statuën de statua, maar niet alleen als het symbool van wat ergerd is diante het palaço mas derrubar o nome desse governador enquanto herói e mostrar os efeitos desse período colonialista, desse período né, em que a escravização ela foi amplamente difundida na colônia, difundida é, trazendo efeitos negativos, efeitos né, que, para alguns, podem ter sido de desenvolvimento para essas terras, mas que, para a população negra, ainda hoje são sentidos como algo negativo. Afinal de contas... A grande parte de grande deel van de negra in Pernambuco de populatie negra in no Brazilië situada in een eh, um context van de desigualdade social, né, de economische econômica en de fome. koloniale spoor in Brazilië leert ons dat ons gedeeld verleden en erfgoed zowel omarmd en geprezen wordt, maar ook kan schuren. Zonder die gekleurde Nederlandse bril zorgt het ons historische feiten die nooit ons geschiedenisboekjes hebben gehaald en met een eigen tijdsperspectief ons verleden in een ander tachtig kan worden bekeken. In de volgende aflevering gaan we op zoek naar gedeeld verleden en erfgoed waar we de virtuele loop deze keer leggen op het Manhattan van New York met eveneens Nederlandse spoor.